Dag Nico, veel vernootschappen die bouwen in de loop van de tijden reserves en liquide middelen op en vroeg of laat stelt zich dan uiteraard de vraag hoe die middelen getransfereerd kunnen worden naar het privévermogen van de ondernemer. Fiscaliteit is daar een belangrijk element in om beslissingen te nemen. Nico Hosting, manager estateplanning bij De Groof Peterkam, jij gaat ons daar vandaag tekst en uitleg bij geven. Om te beginnen, wat zijn eigenlijk de klassieke technieken om kapitaal over te hevelen van de vernootschap naar het privévermogen? Er zijn verschillende manieren om middelen, liquide middelen, uit de vernootschap over te dragen naar het privévermogen. Denk maar aan een uitkering van een loon, een aanlag van een individuele pensioentoezegging, zoals een IPT, of zelfs een verheffening. Nu, de meest voorkomende uh, manier om middelen over te dragen naar het privévermogen is natuurlijk een dividenduitkering. Traditioneel keert de vernootschap een dividend uit en betaalt daar een vrij zware fiscale kost op, namelijk 30% meestal onder de vorm van een roerende voorheffing. Zijn er alternatieven die minder zwaar belast worden? Ja, inderdaad. De, de fiscale kost kan aanzienlijk verminderd worden door een aantal mogelijkheden. Denken we maar aan de liquidatiereserve. Door de aanleg van een liquidatiereserve is het mogelijk om toch de vrij zware fiscale druk van 30% te herleiden tot 15% bij een dividenduitkering of zelfs in sommige gevallen tot 10% bij een verheffening van een vernootschap bijvoorbeeld. En hoe werkt dat dan concreet, zo'n liquidatiereserve? Wel, De vernootschap kan uh, de winst van het boekjaar na vernootschapsbelasting aanleggen of overboeken op een speciale rekening van het passief, de zogenaamde liquidatiereserve. Op dat ogenblik, dus bij de aanleg, betaalt de vernootschap onmiddellijk 10% belasting. Dit is een, een, een cash-out zoals we dat noemen, onmiddellijk. Bij een latere uitkering komt er nog eens een fiscaliteit bovenop. Als we voldoende geduld hebben, als de vernootschap voldoende geduld heeft en de wachttermijn van vijf jaar kan respecteren en het dividend bijvoorbeeld uitkeert na zes jaar, dan komt er nog een bijkomende kost van 5%. Dus dat maakt in totaal 15%, 10% bij de aanleg en nog eens 5% bij de uitkering. Nu, als we nog iets langer kunnen wachten en de vernootschap keert maar de middelen uit naar aanleiding van de verheffing, dan is er geen enkele bijkomende kost meer. Dan is het gewoon finale kost 10 Dus geduld loont wel degelijk hier. Als de vernootschap te weinig geduld heeft en te snel wil uitkeren, met name binnen een termijn van vijf jaar, dan bedient ze nog eens bijkomend 20 te betalen op het ogenblik van de uitkering, wat dan de totale fiscale kostprijs op 30 ongeveer maakt. Kunnen we dat eens illustreren met een concreet, becijferd voorbeeld? Ja. Dus nemen we een vernootschap met uh, een winst van het boekjaar van 110.000 euro. Deze vernootschap kan met deze cijfers maximaal een liquidatiereserve aanleggen van 100.000 euro en betaalt daar onmiddellijk 10.000 euro uh, een, een bijzondere aanslag op, met name 10 Bij latere uitkering, na vijf jaar, betaalt de vernootschap op het ogenblik van de uitkering nog eens 5.000 euro, waardoor dat er netto nog 95.000 euro overblijft. Als de vernootschap kan wachten tot de verheffening, dan wordt er geen enkele bijkomende uitkering meer voorzien en is de finale kostprijs gewoon 100.000 euro netto overgehouden. Als er een uitkering gebeurt binnen de termijn van vijf jaar, dan dient er nog 20.000 euro bijkomend bijbetaald te worden op het ogenblik van de uitkering en houden we nog netto 80.000 euro over. Dus een vrij groot verschil dus. Welke vernootschappen kunnen eigenlijk een liquidatiereserve aanleggen? Wat zijn de voorwaarden? Enkel kleine vernootschappen kunnen uh, een liquidatiereserve aanleggen. Nu, klein dat criterium dient gerelativeerd te worden, want op basis van de criteria kunnen toch vrij grote KMO's ook in aanmerking komen voor de aandacht van een liquidatiereserve. Nu, vernootschappen die deel uitmaken van een groep kwalificeren iets moeilijker uh, voor het criterium klein. Je hebt daarnet al verwezen naar het feit dat de middelen eigenlijk idealitair vijf jaar in de vernootschap moeten blijven om in aanmerking te komen voor dat gunstige fiscale regime. Zijn die middelen dan geblokkeerd op die speciale rekening of kan de vernootschap daar ook nog iets mee doen? Nee, ze zijn zeker niet geblokkeerd en ze hoeven ook niet enkel in cash aangehouden te worden. Gedurende de wachttermijn van vijf jaar kan men dus inderdaad de middelen wel degelijk beleggen of investeren. Dat creëert normaal gezien een extra rendement. Pas wel op dat extra rendement is in principe onderhevig aan de vernootschapsbelasting. Uh, wetende dat het algemeen tarief van de vernootschapsbelasting 25% bedraagt, kan dat toch wel een bijkomende uh, kost met zich meebrengen. Hebben jullie daar een oplossing voor? Jazeker, er zijn verschillende oplossingen. Maar een van de oplossingen die meest in het oog springt is het zogenaamde debiefonds. Een debiefonds is eigenlijk niets anders dan een aandelenfonds dat op regelmatige basis dus jaarlijks zijn winst uitkeert aan de belegger en dat onderhevig is aan een speciale rapportering. Het grote voordeel van een investering in een DBI-fonds is dat de vernootschap, de dividenden en de meerwaarden die de vernootschap ontvangt zijn quasi vrijgesteld van belasting. Dus een, een extra cash op de taart. Nico Hostin, bedankt voor de toelichting. Ik onthoud vooral dat die liquidatiereserve een zeer interessant middel is om kapitaal over te hevelen van de vernootschap naar het privévermogen.